Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers! Ik ben Mirjam. Sla rechtsaf naar de varkenmarkt en sla linksaf naar de aardappelmarkt. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt! Sla linksaf naar, naar de, naar de, de nieuwe... aardappelmarkt Wie... en sla linksaf nou naar de markt. Kut sla linksaf naar de nieuwe haven. Hi, Miriam vlogt welkijkers! Over 300 meters sla linksaf richting de houttuinen. Hi, Miriam vlogt. Deze wel... route vermijdt een wegafsluiting op Engelenburgerbrug. Dit is de snelste route. Je zou om 4 voor 8 ochtends bij je bestemming moeten aankomen. Wegafsluiting. Hi, Miriam vlogt welkijkers! Ik ben Miriam de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. want ik ga naar Texel, al aan de zee, en Jolanda die neemt me mee. Het weer is goed, zonnetje schijnt. Sla rechtsaf naar de houten. sla linksaf sla naar de, linksaf naar naar de, de lange, lange gelder. Top ik ouwe Ik weet de weg heus wel. Ja, waarom zet je hem dan nou lang? Ja, dat weet ik ook niet. Few moments later. Even bedankt. Mm. Oh, ik zal even gas geven. dan de... De zijn niet eienkoeken ik ik glimme van de plus. Nee, ik heb, uh, ik heb altijd speld-eienkoeken. Uh, dus altijd, maar altijd. Die, die zijn wat sleugen. Ja, dat zijn ze normaal ook. Ik heb bijna iemand de hes mee eens Ja, ik niet niet de... eienkoeken die ik ben van zo hoor. Nou, lekker dat plus. Zeg maar gerust min. Much much match later. Over 300 meter sla rechtsaf naar de Weststraat, de N250. Nee ergens opletten. Ja, moet je zien hoe mooi. Ja, dat zei ik toen ook. dat is zo zonde dat het allemaal dicht is. Oh, ja, echt hè. Anders hadden we nu Eerst kom. daar gezeten. Ja. <laughs> Absoluut. Ja, of op de terugweg überhaupt, weet ik veel. Ja, wat, wat, Eerst wat casino, even wat, wat, wat winnen. Nee, dat hoeft dan niet zo, maar het leuk. We gaan allemaal naar de klote, die zaken. Zijn... <laughs> ja. ja, nee, maar natuurlijk. Alles naar de klote. Ja. Kijk nou, het is dus oh. een marineschip dit, of niet? zijn er bijna, of niet? Zijn we bijna bij bijna de boot? Ja, zeker. Ja. Oh, ik moet helemaal zenuwachtig. Ik doe het bijna in mijn broek. Ik <laughs> ben nog gepumperd. Oh nee, even wachten dan. <laughs> Kijk, nu ben ik aan Hi! Eindelijk zijn we in beeld. En We zijn er bijna. oh nou moet ik door want de eerste keer ging ik hierin. Rechtdoor? Dan ga je ja, de dijk op. <laughs> <laughs> niet zo letterlijk trut, hoor. plonsen zo is ook. Kijk, want in het begin dacht ik van mag ik hier wel in? Ik weet het niet. Oh, weet Ach, je? Wat? wat is dit? Kijk, nu oh, moet ik heen. Ja, oh. kijk, nou gaat gelijk goed. De vorige keer ging ik daar af oh, daar gaat de boot! Hij <laughs> ging ik weg zonder mij. mij. <laughs> wil we het niet weten? No cash. De hel. Alleen... Al, oh, alleen pin. Nou, dat is, prima. Oh, is ja, ja, een pin. Oh, een Volg de linker en om schuin linksaf te slaan. Oh, een pin. Me, me, meer, meer een keer. Ja, maar jij moet dat wel niet te betalen gaan we dat nee, straks... Nee, maar de buurtraag de, de, de straks straks betalen ook niet. Ja, la, la, la, la. Hey, goeiedag. Hallo. Ik ben op de boot Heen en weer. Ja, en de auto en uh, de ook mee. Maar morgen pas terug We ook weer af, Ja, morgen... Ja. Nee, ja, u zegt, nee, en weer. Ja, morgen, morgen komen we weer terug. Ja, nee, dat maakt niet uit, Ik dus oh. het alleen de heen weg. Oh. Oh. Oh, okay. 25 alsjeblieft Het dus... mag ook drie weken blijven maar ik zei... Nee, dat doen we maar niet Nee? Nee Ik hou een kaart erbij, maar Ja, hij doet het dus. Echt waar? Ja, ja. Ojo, oh, leuk hè Hier ja. Oh. <laughs> <laughs> Mijn arm is te kort Dankjewel, Dankjewel. doei Nou, hier we go. DJ hekel, gaan we daar? Ja. Volgens mij komen zij daar. Uh, Heb je geld? Uh... Geld? Ja, voor uh, thee, koffie. Jij wil koffie toch? Oehoe, thee of koffie. Ja, ik wil gewoon wat. Ik moet het lekker pakken. Oh. Mag dat ook? Ja, dat mag. Jongen, jongen, dat mag. Als ik het kan vinden in. Oh. Kijk, bovenop. Ja, maar ik wil zo eens koffen. De... Dus dat redden ze niet, Joss. we moeten zo gaan lopen. Kijk, en ik heb er... Die heb ik ook. Die ga ik ook even eruit halen. Weet je wat ik bij mijn Borrelnoot. Maar het is ook lekker, want ja, ik denk ik als we flauw iets zijn Ja, precies. Ik, ja. Denk, ik denk alleen maar aan zoetigheid, maar nooit aan hartig. Ja, dus ik, toen dacht ik, nou denk ik. Mee. kan allebei. Maar ik heb niks zoets meegenomen. En ik heb hem. <laughs> ja, heb je het gedaan? Een badpak. Ja, wat is ja, het Ja, heel goed. Kijk, nou het is echt leuk. Leuk ding hoor. Ik heb hem volgens mij nog maar één keer aangehad. Kijk, het is een jurkje. Ja, ja, ja. Nou, hoe cute. Enig. Ja, want dat moet je ook wel doen vanavond. Moet ik dat vanavond nog doen, ja, zwemmen? Ja, wanneer dan? We zijn hier maar één nacht. Oh ja. <laughs> oh, dan ga jij op de i -de -de, Want jij gaat niet... Ja, dat vind ik wel een beetje flauw. Nee. Dat je mij het water instuurt. Ja, maar gaat je... In plaats van het bos instuurt. En, <laughs> en jij gaat gewoon op je luie gat zitten en ik moet allemaal Precies. actie doen. Ik ga doen wat ik goed in ben. Ja, dat is niet ik... gewoon. Je bent ook gewoon iemand echt niet gewoon in. Nee. Nee, maar ik vind, het is dan toch ook wel even lekker, wij zijn ook gewend om alleen te zijn, dus dan ga jij lekker even je ding doen en ik ga even mijn ding doen. Mag ik dan in het water plassen? Ga mij wel, ik ga er toch niet in. God. Ja, be my guest. Oh God, ik heb zoveel bij me dat ik denk van uh... maar ik heb ook mijn apparatuur mee. Hè? Ja, ik heb Doe mijn, mijn koffertje mee, want in, in dit koffertje, dat is het koffertje van de James, staat er ook op. En daar zat mijn voucher in, van Tessel. <coughs> Hoe laat gaat hij? Half. Hè? Ja, het is nu. Wat was het. Ja, ja wat Oh, dat rennen we nog wel. Goed aangemekt. Gaat hij iedere half uur of zo? Ja. Die meneer heeft geen tijd voor koffie. <laughs> wij, wij wel. Ja? Ja. <laughs> Bij koffie? Nou, nee, één. Eentje? En een thee. En een thee. En een thee. Koffie? Had je er wat in? Een suikertje alsjeblieft. Suikert? Suikertje. Goedemorgen. God, dat voelt al als middag als je zo lang onderweg bent. Hè? Nee. <laughs> Voor mij. <Dan. laughs> uh, nee, ik hoef geen koekje. Wil jij koekie? Nee, dankje. Nee. Oké. Okay. Ik heb een snoep. <laughs> nou, dat hebben we <laughs> zelf ook, sorry. Ik hey, helemaal... Maak ja. Oh, ja. Ja, gewoon lekker, hè? Ja. Ja. Ja, wel leuk dat jullie dit zo doen. Ja, ja aan boord mogen we niks. Belachelijk. Doe maar Heel. maar zo'n zakje snoepjes. Ik vind het toch wel lekker uitzien. Ik vind het gezellig. Ja? Ja. Voor, al is het alleen maar voor de gezelligheid. Ja. Nee? nee, nou ga je te ver. <lacht> nee, ik hoef geen ballen. oh wacht. Hij oh. moet er even aan. Even wachten. Kijk, ik betaal met haar pin. Dat is helemaal makkelijk, hè? Ja hoor. Zo, dat gaat snel bij jou, hè? Ja, ik hou van opschieten. 20 hè? Ja. ja. Ja, maar ik denk, we zitten bijna in de middel of no, hè? Ik denk, Nee. Ja, natuurlijk. Ik decollegere die af. Ja, ik heb hier honden gedaan, eigenlijk. Ik heb hier goed kijken. Ja, die... Nee, ja. nee Een korting gegeven. Hé, hey, top. Hoi. Zo. Zo, daar zijn we aan toe, hè? Lekker bakkie. Mijn flapjes, mijn flapjes zijn altijd gauw. Mijn grapjes zijn altijd gauw. <tie> Hoe kom je daar nou weer Wie zit er aan mijn me melk? Oh, dat is oud. Die hadden we vroeger. Ja, wij zijn ook oud. Ja, we zijn maar. De... <tie> ja dat hij het nog doet dat ding dat is al 50 jaar oud Bizar hè nou, maar dat verkopen ze toch niet meer nu nee nee natuurlijk niet ze is hier de grootste flauwekul ja maar een kind is daar heel blij mee nu niet meer denk ik nee nee denk ik niet nu willen ze een mobiele telefoon precies wat hebben we eigenlijk uh, pinballs? wel vond, vond het gezellig. Het ook niet snoepjes omdat het lekker is, maar. De kleurtjes het? leuk. Zonder kunstmatige kleurstoffen. Kijk, anders worden nee. we de pieper. Dat zijn we gelukkig nog. Nee. nee. Dus, uh... <coughs> nou, leuk. Lekker, denk ik dan. Ik heb wel een uh, kooltrui meegenomen. Ik heb wel een nee, in de auto is het te warm voor mij. Maar je zit nog wel met de cellen. Ja, voor mijn nek. Oh. Rijd naar het zuidoosten ja, richting de hoofdgracht, de, de N250. Snap ze dat nou niet? Nou nee, ja, Stomme song. Ze ziet toch wel dat we voor die boot aan te wachten, hè? Snap toch niet? Alles uitlaren, ja. Neem de vierboot, de Den Helder Tessel, naar Den Hoorn Tessel. Neem de vierboot, wat een goed idee! <lacht> we zijn heel dom gaan rijden. Ja, ik weet niet hoor, maar. Oh god, hoe god. gaan we weer hoor? <lacht> Oh, weer spannend dit. Yo, daar gaan we. Kan ik... Uh, mag ik hiernaast al of niet? Nee. Mag ik hier? Nee. Oh, nou zegt hij zo. Ja, dan kan het nou niet meer. Nee. Oh, Shit, ik had daarheen willen staan, want daar kan je bij het raam staan. En dat mag niet. Jawel, met je auto en, wel en al. Natuurlijk oh ook nee, ik heb nu een hele andere ramen. Vorige keer had ik ronde ramen. Nou, we staan erop hoor. We staan erop, heb je een foto gemaakt? Ik ben zo benieuwd naar het hotel. Ik ook. Nou, we gaan daar maar gewoon heen en dan zien we wel uh, hoe ja, we eruit Ja, maar in Uitpakken en dan kunnen we het toch wel inzetten, Dat Weet ik niet hoor, maar dat geeft niet. Toch wel naar de wc kunnen daar? Binnen. Tuurlijk, dat kan. Ik denk wel. dat je daar eens wel ergens kan gaan zitten. En uh, weet je, we kunnen dan even als je, als je een serieuze fiets wil huren, kunnen we daarvoor kijken. Ja, of je wil wandelen, weet ik het wat je wil. Kan mij het schelen. Kan <lacht> mij het schelen wat jij wil? Ja, nou, nou wat wil je? Ja, maar fiets is dat leuk. Ik kan deze ook op de fiets uh, klikken. Had ik die andere toch mee moeten nemen hè, voor op de fiets, dat houdertje. Ja. Ja, ei. <laughs> ja, dat is veel. Ja, dat weten we toch ook niet. Kijk, Ayo. yo, Joehoe! Blijf 6 kilometer doorrijden op de Pontweg. Maar dat is ook gek, want Koksdorp was die kant op. Ja, maar we hadden hier afgekomen Ja. Ja, maar het bord stond uh, dat het die andere kant op was. Nou, maar goed dat jij gezien hebt uh, hoe dat ding eruit ziet. Oh, het moet hier ergens Ja. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ja, dat hebben we gezien. Oh, ik zie het nog niet helemaal, want ik kijk even de ook niet. Zo, leuk. Plassen! Yes. Yes. Oh, yes. oh, Onderbroek helemaal? Ja, kijk, hier zijn die vlaggen. Kijk, Hotel Texel. Leuk, hè? Fantastisch, hoor. Ze hebben hier ook één deel. Nou. Ja. hoe oh, dan? Nou, een plek dat natuurlijk. Er is geen hond. Ik ga hem natuurlijk weer waarschijnlijk Ja, hier gaat verkeerd. neus naar buiten. Nou, je mag zo met je neus naar buiten. Ja, het is zo rustig. Ik denk dat we wat uit de kamer in kunnen. Misschien. Ik had het van tevoren kunnen boeken. Wat? Een uh, early check-in. Maar dan moeten jullie extra betalen, of niet? Ja, nee. en het is dan ook nog een beschikbaarheid. Gaan we eerst maar even kijken, voordat ze alle rommel eruit zijn? Ja, precies. Mondkapje op. Ja, van ja. Ja, ja vandaar. Ja. Dat is misschien. Ja. En uh, kunt u gewoon openmaken. Zit we gewoon in? Uh, de nummers corresponderen met de fietsen. Aan De andere kant, zit een nummers mochte, wat zijn met de fiets? Oh ja, dat is handig. Dat zal ja. ik even doen. Ja. ja. Nou, top. We gaan elektrisch fietsen. Nou. zou het je u zelf voorstellen met een uh, draaipaneel? Ja. ja. Zit. Hebben we nog een helm nodig? Extra nee, verzekering? Ik ja, hoop <laughs> hopen dat u. Uh, nee, we gaan, gaan, gaan het niet doen. Nee, nee natuurlijk niet. Wij doen nooit raar. Oké, okay. succes. Neemt <laughs> je haar mee? Ja? Oké, okay, ja, goed. <laughs> <laughs> Ik word meegenomen. <laughs> zo, elektrische fiets. Oh, hij mag eraf. Ja, ja. Oh, nee. Wat he? Ja, maar we hebben nog niet Oh Maar het is niet eens zo koud als die zon schijnt. Is het goed? Ja, het is alleen niet wit. Nou, daarom hebben we een elektrische fiets. Nou, we gaan even jas aantrekken. Oh, moet hij wel open? Het is wel makkelijk. Ja, hij is open. Ik heb nummer EB8311. EB... Oh, hier. Nou, dat wordt mijn fiets. Dus dan ga ik even kijken of ik hier mijn... de GoPro op kan knutselen. Jolanda en ik zijn enorme noobs als het om elektrische fietsen gaat. Jolanda reed met windkracht 10 op de gemakkie En ik trapte de poten onder mijn lijf vandaan Verschrikkelijk Ik zag de voordelen niet van een elektrische fiets Maar toen kwamen we dus deze man tegen Gezellig samen met zijn vrouw En die heeft ons geholpen Maar in plaats van dat hij het knopje van de accu aandeed Deed hij mijn GoPro aan En uiteindelijk deed mijn elektrische fiets het ook Gelukkig I watch you as you try. Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on I put my feet up and we just sing along And I can't help but feeling just lovin' this moment Can we stay here forever I'm loving this moment Can we stay here together If I could stop the time don't you know that I'm good Just lovin' Nou, ik ja, ik heb er dan weer ja. okay. even. We kunnen eten halen, man. Het voelt echt wel vijf uur meer aan. <laughs> ik heb Oh, dit is echt fantastisch, jongens. Dat me horen, maar we zijn nu, ik zal weer het omdraaien. We zijn nu bij het strand bijna. En daar mag het raam zien met vlaggetjes. Dus ik denk dat daar het strandtentje zit. Waar we even wat kunnen eten en drinken. <lacht> koop je ook handschoenen. Oh, we oh, hebben ja, honger! Lekker! Uh. Zullen we patatje doen? Frietje? Ja, lekker! Ja! Ja. Frietje! <laughs> oh, hoe lang duurt het? <laughs> oh. Je komt in mijn vlog. Is het zo? Ja! We zitten nu bij Strandtent 21. Ik heb zo'n gevoel dat je wat mee gaat nemen hier dadelijk. Ja, ik, ik moet, ik moet. Ik moet, ik moet. Ik <laughs> ik moet, ik moet. Die voor in je tuin. Ja, ik vind je niet keer. zo stoel? Zo ja. Hé, hey, maar heb je al een kleedje voor uh, in je tuin? Nee. Wil je graag de niet meenemen, schatje? Oh nee, je moet nog op de fiets terug. Oh ja. Doe we dat niet? Nou, helemaal leuk joh. Few moments later. Nee. Nee? Nee. Oh. Hallo. Weet u waar we zijn? Ik Op Dessel zeggen we dan. Aan 21 dan ja. bij de Koog. Op oh wel. Ja, ja. Want, oh hier koog, zijn we. als u dus daar gewoon hier loopt door dus het dorp in. En daar zijn ook Duitsen. Oh, echt ja, hier het, Oh, dat zijn we pot afgelopen en dan het, ja. oh, fantastisch. Dank <laughs> Nou, is dat zo fantastisch? Waarom, no. waarom is dat zo fantastisch? Ja, dan? dat is het dorpje, daar kunnen we even kijken. Dat is het leuk. Even winkelen. Ja, oh, want we hebben net gehoord dat ze niet zo heel streng zijn hier. Nee. Dus. dus. We moeten iets kopen. Handschoenen. <lacht> handschoenen. Ze dus heeft de hele kast vol met handschoenen thuis. Nee hoor. Oh. oh, kijk nou toch. Oh jongens, ik ga jullie even omdraaien. Ja, doe eens even zwaai naar de mensen thuis. hi <lacht> Kijk nou. Kan je een tentje huren? Oh, fantastisch. Maar nee, ik ga sparen voor Indonesië. Ik ga dit niet doen hoor. Oké, okay, nou, daar staan mijn fietsie weer. <totstuken> oh. We verkopen hier wel veel muts hoor. In de winter. En heel figger. Kom, volgens mij moeten we hier naar binnen. Ja. Nou mensen, we hebben hele, de hele winkel meegekocht. Lekker luchtje voor in huis. En ik ben nu met de telefoon op de fiets. Oh, koud boel. Oh, oh, oh, oh. oh. Sorry dat ik even deze video onderbreek, haal die tekst maar weg. Ik zit al een half uur editen en mijn laptop kan het niet down, dus ja, het moet in tweeën gesplitst worden. Dus volgende week zien jullie het tweede gedeelte van de Tesla Vlog met Jolanda. En dit kan je onder andere zien in die video. En wat zit hieronder? Oh my goodness! Ben ik ben hier gewoon helemaal alleen. Oei hoi, de bodem te duiken. Oeps. En ik heb het vastgelegd ook nog. Ik heb het poesje van, de... ah. van de deur. Hebben jullie nou ook zo'n zin in de tweede gedeelte van deze video? Laat dan even een duimpje achter. Nee, wacht. Doe dan even een duimpje omhoog. En laat even een reactie achter. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doedoe.